In deze video behandelen we de vragen 9 tot en met 11 uit het examen van 2021, het eerste tijdvak. Deze opdrachten vallen binnen het domein verhoudingen. Een fles met gas weegt 10, 16 kilo als deze leeg is. Maar als er 22 liter gas in de fles zit, is het totale gewicht 21, 18 de kilo. Vraag 9 van het examen is hoeveel weegt 1 liter gas? Door het verschil tussen een gevulde fles en een lege gasfles uit te rekenen, weten we al snel dat 22 liter gas 11,2 kilo weegt. Als we dit door elkaar delen, dan weten we dat 1 liter gas dus een halve kilo weegt. Dat is afgerond, maar nauwkeurig genoeg. Vraag 9 is 2 punten waard, 1 voor het uitrekenen van het verschil en eentje voor het delen en het juiste antwoord opschrijven. Dan in vraag 10 geven ze aan dat er in een gasfles 27,5 liter kan. Maar voor de veiligheid gaat er maximaal 22 liter in. Voor hoeveel procent wordt de gasfles maximaal gevuld? Zodra het over percentages gaat, denk ik gelijk verhoudingstabel. Met bovenin aantal liters gas en onder procenten. Ik weet al dat 27,5 liter gas een volle gasfles is, dus 100%. Ook weet ik dat ik naar 22 liter gas wil en dat 1 eigenlijk altijd een mooie tussenstap is. Dat geeft eerst delen door 27,5 en dan keer 22. In een verhoudingstabel geldt wat je boven doet, doe je onder ook en dat geef je dus als antwoord 80%. Ook vraag 10 is weer 2 punten waard. Het maken van de verhoudingstabel met de goede gegevens daarin is 1 punt waard. En natuurlijk het geven van het juiste antwoord geef je het tweede punt. Dan vraag 11. Daar staat een heel verhaal wat ik niet eens helemaal ga oplezen. Wat belangrijk is dat we weten dat er na 11 uur verwarmen 20 liter gas is gebruikt. En dat de vraag is hoeveel uur kunnen we verwarmen met 22 liter gas? Het antwoord moet in uren en minuten gegeven worden. Ook deze vraag lijkt me een prima vraag voor een verhoudingstabel. Boven in de tabel aantal liters gas en onder uren brandtijd. We weten al 20 liter gas gelijk aan 11 branduren. Daarbij moeten we naar 22 liter gas en zoals altijd 1 is een prima tussenstap. Zowel boven als onder eerst delen door 20 dan keer 22. Dat geeft als antwoord 12 1 tiende uur brandtijd. Maar het antwoord moest in uren en minuten gegeven worden. We hebben dus in ieder geval 12 hele uren brandtijd en dan nog 1 tiende uur. Een uur heeft 60 minuten, dus 1 tiende van een uur is 6 minuten. In totaal gaat het dus om een brandtijd van 12 uur en 6 minuten. Deze vraag is in totaal 3 punten waard. Eentje voor het maken en invullen van de verhoudingstabel...